Technologieën zoals augmented reality, virtual reality en spraaktechnologie verzamelen voortdurend onze meest persoonlijke, meest intieme, meest gevoelige data, zoals een opname van je stem, van je gezicht of van je bewegingen. Maar willen we die data eigenlijk wel prijsgeven?